Door op 20 maart te stemmen bepaal jij mede de koers voor het Waterschap Hollandse Delta. Kiezen voor het CDA laat zien dat je prioriteit geeft aan de betaalbaarheid van veilige dijken, voldoende schoonwater voor mens, natuur en industrie, recreatief medegebruik van onze rivieren en plassen, maar ook een betaalbare energietransitie. Door te stemmen op het CDA Hollandse Delta kies je voor gezond verstand, geen prestigeprojecten maar gewoon doen wat er nodig is en geen onnodige verhoging van de waterschapsbelasting. Mijn naam is Branke Winkels, ik ben 24 jaar oud en ik hoop zitting te nemen in het waterschapsbestuur. Want ik vind het belangrijk dat die geld op een slimme, efficiënte wijze wordt ingezet. En dat we op die manier zorgen dat u en uw kinderen droge voeten houden voor een waterschap dat we willen doorgeven.